Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Wat heb ik te melden vandaag? Uh, ik heb hier een aantal locomotieven liggen waar ik nog mee bezig ben. Wat op de plank liggen. Maar uh, de belangrijkste wat ik eigenlijk wilde laten zien is... Ik heb geprobeerd een nieuwe werkbank te maken. Uh, de verlichting is nu anders. Het is uh, heel veel kleine lekjes. In plaats van één grote lamp aan de zijkant. Ehm. Um, ik heb uh, nieuwe dingetjes zoals uh, no clean uh, sorba spul om overtollig solder tin uh, op te slurpen als het ware. Uh, en dat werkt zo leuk. Je houdt het zo tegen dit ding aan. En uh, je ziet een volloop met soldeertin. waardoor je ook uh, Erg makkelijk voor als je dus een, een oude locomotief hebt, zoals, zoals deze, waar je gewoon een soldeer onder zat, die ook nog een kortsluiting gaf. Um, die ik heb twee kleuren leds, maar daar ging het niet over. Oh ja, hier, een hete luchtgeweer. Zodat ik voortaan niet meer hoef te klooien met mijn soldeerbout om krimpkousjes te krimpen. Ehm... Um, en ook uh, flux, die, uh, no, no clean flux, dat is beter dan wat ik hier heb liggen. Ik heb ook uh, nieuw uh, soldeertin alvast hierin zitten. Dit is nog de oude. Dit is uh, van gerecycled materiaal, dus dan ben ik dadelijk ook nog uh, groen bezig. En ik heb mijn rails naar voren gehaald zodat in, uh, ik hoop dat ik meer hier ga werken zodat het beter te zien is op de YouTube. Uh, ja, en qua projecten. Um, ik probeer deze aan de gang te krijgen door de complete motor te reviseren en uh, het loopwerk en alles wat kapot is uh, te lijmen en dan wat te maken, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Uh, hij loopt gewoon heel stroef en ik weet nog niet helemaal waarom. Dus ik zou hem nog verder uit elkaar moeten gaan halen om erachter te komen. Dit is in feite de donor. Hier komen de onderdelen vandaan om dat ding aan de gang te krijgen, want dit is weer zo'n uh, typische gooi bakkie, zoals je die wel vaker ziet. Wat deze hier doet, weet ik niet. Geen idee, mist wat onderdelen, mist wat tandwielen. Is wel een fliesman. Um. Oh, en uh, ja, die ligt wat ver weg. Ik heb een hele mooie grote uh, stoomblok waar ik aan ga werken. En ja, twee kleuren leds. Rood-wit. Um zodat ik wat makkelijker dit soort constructies kan maken voor als het maar op één, uh, één lichtpunt uitkomt. Uh, anders moet je hier echt wel heel creatief mee zijn. Um, yeah. Ofwel, druk bezig. Ik ben ook net terug van vakantie. Uh, ik hoop uh, dat ik uh, hier ver genoeg mee kom dat ik het ook online kan zetten. En als dat niet lukt, dan is dit het. En uh, dan horen jullie vanzelf weer van mij op het moment dat ik uh, iets, iets, iets af heb. Um, bedankt voor het kijken en uh, tot een volgende keer. Oh ja, like, subscribe, deel en meer van dat soort dingen. Hoewel, niet deze video, want deze gaat eigenlijk nergens over. lichtjes